Hoi, ik ben Maite. ik ben van DVS TV en um, in deze gekke coronatijd um, hebben wij bij DVS de luxe dat we uh, de afgelopen jaren uh, livestream opgezet hebben. En um, dat is bij veel verenigingen bekend en daarom leek het mij wel zinvol om even een filmpje op te nemen waarin ik uh, probeer uit te leggen hoe dat werkt, wat we doen, uh, wat je niet moet doen. En um, een aantal aanbevelingen, stel dat je interesse hebt om nou livestreams te gaan regelen voor jouw vereniging wat je dan eventueel moet aanschaffen Sowieso is het een absolute aanbeveling als je het helemaal voor elkaar krijgt om uh, livestreams te maken. Het is uh, leuk voor de kijkers. Uh, het is ook zelf leuk om te doen. Het geeft voldoening op het moment dat mensen vanaf uh, afstand uh, toch naar hun favoriete club kunnen kijken. Dus, um, nou ja, ik heb een uh, aantal dingen even op een rijtje gezet. Um, en um, Daar wil ik even doorheen lopen. Allereerst het uh, scherm waar je nu naar kijkt, dat is een Macbook. Wij gebruiken dus een Apple computer om uh, de livestream te regelen. Het programma wat je nu ziet uh, is uh, OBS. En OBS dat is, uh, staat voor Open uh, Broadcast Software, denk ik. Nou, en daarmee zorgen we in ieder geval dat we verbinding hebben um, tussen de camera, uh, de laptop en YouTube. Het platform waar wij op livestreamen. Uh, de camera is nu gericht op een... Uh, ik zit hier in een hokje bij DVS. En, uh, maar dan zie je in ieder geval dat uh, het beeld al binnenkomt. en uh, Dus als ik de camera beweeg, dan, uh, nou, dan komt het ook binnen. Um, ik zal even puntsgewijs proberen te doorlopen wat wij uh, doen en hoe we dat uh, allemaal geregeld hebben. Uh, het begint eigenlijk met dat je een, gewoon een goede camera moet hebben op een statief. Die camera die moet een uh, HDMI uitgang hebben en eigenlijk uh, ja, de meeste camera's hebben dat wel. Um, en um, nou, waar wij altijd voor zorgen is in ieder geval dat we ook uh, een commentator hebben. We doen dat vaak met z'n tweeën en dat, uh, nou ja, dat levert vaak wel leuke interactie op. Uh, maar goed, het staat je uiteraard ook vrij om uh, dat alleen te doen of uh, helemaal niet. Dat is net wat je uiteraard wil. Um, even denken, de camera moet dus voorzien zijn van een HDMI uitgang. En uh, daar in die HDMI uitgang die uh, heb je nodig. En uiteraard gaat er dus de HDMI kabel in en aan de andere kant van de kabel daar zit bij ons een Ultra Studio Mini recorder. Ik heb even het opgezocht. Um, de Blackmagic Ultra Studio Mini recorder. Even kijken, daar is die. Um, nou, 130 euro en dit kastje. Je ziet hier een HDMI-ingang. Je ziet ook een SDI-ingang. Uh, camera's hebben, uh, met je professionele camera's hebben vaak ook een SDI-uitgang en die gaat dus hier bij de SDI-ingang gaat erin. Zodoende kun je, je, je op je camera je HDMI-uitgang vrijhouden voor als je bijvoorbeeld een tweede schermpje gebruikt. Nou, dat doen wij niet. Wij gebruiken dus HDMI en hier gaat de HDMI in. En aan de andere kant uh, van het kastje zit een Firewire-ingang. Uh, of nou, eigenlijk is het een... Uh, een, uh, nee, het is een uitgang en die komt dan uiteindelijk uh, de Firewire kabel, die pluggen we dan in onze Apple laptop. Nou, heb je nou geen Apple en wil je uh, op eenzelfde soort manier uh, proberen om een livestream te regelen, dan ken ik uh, de Elg Elgato CamLink. Dat is eigenlijk een soort, hetzelfde soort systeempje waarmee je uh, uh, ja, dus ook een livestream kan regelen. Je ziet het hier op het plaatje, dus een, uh, een uitgang. En die gaat dus in de dongel en dan in je laptop. Ik heb hem zelf niet, dus ik heb er geen ervaring mee. Maar ik heb er wel een aantal goede verhalen over gelezen. Uh, bij de Blackmagic Ultra Studio Mini Recorder hoort ook wat software. En de software, uh, even kijken, dat is uh, onder andere de Blackmagic uh, Desktop Video Utility. En volgens mij nog een ander, ga ik even zoeken... Uh, ja, de Blackmagic Media Express. Nou, daar doen we verder niks mee, maar er zijn dus meer toepassingen mogelijk met de, de Ultra Studio Mini Recorder, dus die ik hier zo in beeld heb. Um, even kijken. Nou, in ieder geval, de Blackmagic Desktop Video Utility, als je die installeert uh, en je hebt alle kabels aangesloten, wellicht moet je ook nog het een en ander in je camera instellen voor wat voor, uh, wat voor gegevens die in de HDMI uitstuurt. Dan Als het allemaal netjes geïnstalleerd is, dan zie je de Ultra Studio mini-recorder hier staan. Op het moment dat ik nu even de kabel eruit haal, dan reageert hij ook gelijk. Dus dat is een uh, goed teken om te checken of die, uh, of die er allemaal netjes in zit. Hij zal zo meteen wel weer uh, terugkomen. Daar is hij. Uh, en dat betekent dus dat er een uh, signaal binnenkomt op de laptop. Nou, vervolgens, de vervolgstap die je nodig hebt, is het uh, OBS, wat ik al eerder zei. En OBS, dat kan je gratis downloaden het programma uh, Open Broadcast Software, dat vind je gewoon als je googelt. En dat is het dus voor Windows en ook voor Apple. Nou, dat programma heb ik geïnstalleerd. Dat staat hier. Uh, en als ik daarop klik, dan um, nou, zal ik even een aantal dingen uitleggen. OBS bestaat uit, um, eigenlijk kan je zeg maar, vooraf verschillende scènes inrichten. Uh, en ik zal even laten zien, als wij, voordat we gaan livestreamen, tonen we eigenlijk altijd dit beeld. Nou, wat je daar eigenlijk ziet is een mediabron. Dus in de scène zitten bronnen. En die bronnen, nou, dan kan je dus zelf kiezen wat je daar wil tonen. Hè. Als je, weet ik veel, een, uh, een interview met een trainer vooraf wil laten zien. Of uh, een aantal afbeeldingen van sponsoren. Dat kan dat allemaal in zo'n scène gezet worden. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de rust. Uh, daar hebben wij deze video voor neergezet. Uh, maar één bron, en eigenlijk hoort het ook zo. Dus in de For Life, in deze zitten een aantal scènes die niet nodig zijn. Nou, daarna. Daarnaast is het belangrijk als je dat gebruikt dat je in die specifieke scène een aantal dingen aanpast. Als je het op deze manier wil gebruiken, je kan die nog kiezen om uh, het geluid van de betreffende scène aan of uit te zetten. Um, we hebben wel eens als we hem in de rust het geluid aan, aan laten staan dat YouTube dan uh, het geluid oppikt wat er een beetje op de velden afgespeeld wordt. Dat is vaak muziek, commerciële muziek en uh, ja, dan kan het gebeuren dat je een, een auteursrechtenclaim claim krijgt van YouTube. Dus dat is eigenlijk de reden waarom we dat altijd uitzetten. Um, nou, vervolgens de scène live camera. Uh, en de live camera bestaat bij ons uit een aantal bronnen. We zijn nog bezig om ook de uh, tijd in beeld te brengen. Um, maar goed, dat vraagt best een beetje rekenkracht van onze computer. Dus we hebben er tot nu toe voor gekozen dat we dat niet doen. Eigenlijk heel simpel bestaat hij dus uit een aantal lagen. En ik zal even de lagen aan- en uitvinken. Dan zie je ook dat er wat gebeurt. Dit is de score. Scoren is uh, gewoon een, uh, een tekstveld waarbij we het gewoon makkelijk kunnen invoeren. En ik zal even laten zien hoe je dat kan toevoegen. Dat druk je op het plusje. En in het plusje heb je verschillende mogelijke bronnen die je kan toevoegen. Nou, in ons geval is het dan uh, tekst. En die tekst die heb ik dan geconfigureerd. Als je een nieuwe maakt, dan is het eigenlijk redelijk makkelijk. Kan je de stappen volgen, lettertypes selecteren, de afmetingen kiezen... en dan zet je hem op een bepaalde positie. Nou, je ziet dan dat hij uh, hier al gelijk toegevoegd wordt... en je hebt dan ook nog de keuze om uh, met het oogje aan of uit... de bron wel of niet te tonen. Ik haal deze weg, want die gebruiken we niet. Daarnaast hebben we dan twee andere uh, bronnen. Dat is de naam van het uitspelende team, afgekort, uh, en van het uh, thuisteam. Nou, daaronder ligt een afbeelding en dat is de afbeelding van het scorebord. Als ik die uitzet dan zie je dus uh, wat er gebeurt. Um, en eigenlijk uh, zit het zo simpel in elkaar. Uh, en passen we het dus, tijdens de wedstrijd passen we het altijd aan uh, zodat uh, de juiste score in beeld is. Uh, nou, en tenslotte om deze bron uit te leggen hebben we hier dus de Blackmagic recorder zitten. Dus dit is eigenlijk de uh, OBS uh, die het kastje erkent wat we aangesloten hebben uh, op de en die dus via de Ultra Studio Mini Recorder binnenkomt in de camera of in de, in de laptop. Um, en dat toevoegen, dat werkt eigenlijk ook vrij eenvoudig. Uh, dat ge, in het keuzemenuje staat een Blackmagic apparaat, die voeg je toe. Nou, en dan heb je een aantal settings die je moet kiezen. Hier is het soms even mee spelen tot je de juiste settings hebt. Um, maar een, een beetje, als je het een aantal keer gedaan hebt, dan, dan komt dat vaak wel goed. Uh, wat belangrijk is, en ik ga, zal deze laag ook even weglaten, is dat het vaak gebeurt dat nou ja, als die beelden doorgestuurd worden via dat kastje, is als je de camera heen en weer zou bewegen, dat het een beetje een, een swapperig beeld geeft. Nou, Daar heeft OBS eigenlijk een uh, functie voor ingebouwd en die functie die heet, even kijken, uh, moet ik even de juiste laag selecteren. Dus ik kies de Blackmagic apparaat. Je die interlacing En die interlacing zorgt er dus voor dat nou, een beetje dat zwabberige effect dat het eruit gehaald wordt. Nou, daar heb je een aantal presets voor en daar kan je eigenlijk uit kiezen en daar kan je mee experimenteren. Zodat dat zwabberige weg gaat. Dat is eigenlijk wat we altijd uh, willen instellen. Um, de vervolgstap. En dan kom je eigenlijk bij uh, het live zetten van de livestream. Uh, heeft te maken met uh, YouTube. Nou YouTube, um, daar hebben de meeste verenigingen hebben daar wel een kanaal. Uh, en op dat kanaal, ik zal even gewoon naar youtube.com gaan, dan laat ik de stappen vanaf het begin zien. Daar kan je dus livestreams aanzetten. Of eigenlijk kan je ze van tevoren al inplannen, zodat ook kijkers of abonnees weten van joh, uh, mijn vereniging gaat, uh, probeert aankomende week de wedstrijd te livestreamen. Dat doe ik hier bij create. En dan heb ik hier de knop go live. En dan gaat hij naar studio.youtube.com. Dat is de... Nou, de, de snelle link voor als je niet, uh, het niet op deze manier wil doen. En uh, hij zal vervolgens zal hij onze aankomende uh, livestream zal tonen. Stel nou dat ik, ik ga even een nieuwe stream inplannen. Dan zegt hij al van wat voor settings wil je doen. Nou, dit zal de eerste keer anders zijn, maar dat is eigenlijk gewoon het volgen van de stappen. Dan kan ik hem inplannen en kan ik zeggen dan en dan zullen wij live zijn. Dus stel dat we volgende week uh, tegen uh, Dovo spe spelen... Dan zet ik dat van tevoren zet ik dat al klaar. Dan kan je er ook nog voor kiezen om uh, het publiek te zetten, zodat iedereen het kan zien. Of dat je het alleen kan zien als je een linkje hebt of privé. Nou, Ik zet het in dit geval even privé. Um, dan, dit is een standaard tekst die bij de livestream komt te staan. En hier klik je de datum aan. Dus hier kan je eigenlijk al vooruit plannen. Dus stel dat dat uh, 17 oktober is, om tien voor negen s'avonds. Dan staat dat nu goed. Goed. Um, nou, Ten slotte moet je nog even aanvinken dat het wel of niet voor kinderen gemaakt is. Uh, Dit is een beetje andersom redeneren, want als je zegt nee, het is niet gemaakt voor kinderen, dat klinkt alsof er enge dingen gebeuren. Maar uh, eigenlijk moet je andersom denken. Als je filmpjes voor kinderen maakt, dus waar kinderen in voorkomen, dan moet je yes klikken. Nou, vervolgens druk ik op create en maakt hij de livestream aan. Nu is het zo dat uh, het dus belangrijk is dat je een verbinding legt tussen OBS... De instellingen van OBS en tussen YouTube. Als je naar de instellingen van OBS gaat, dan heb je daar een aantal keuzes die je kan maken. Ook hier zijn er verschillende varianten uh, te kiezen. Wij zijn inmiddels wat verder en het is bij ons ook gelukt dat we uh, herhalingen kunnen tonen van hoogtepunten. Er zijn best wel veel dingen mogelijk. maar Om het even simpel te houden voor nu, hebben we hier zo uh, een tapje stream. En dan kies je streamingdiensten, YouTube of YouTube gaming. En hier zie je een stream key. En die stream key dat moet je zien als het ware dat het een password is, zodat OBS weet uh, en YouTube weet dat ze met elkaar verbinding mogen maken en dat OBS dus beelden gaat doorsturen naar YouTube. Nou, als ik vervolgens naar een, um, naar een, naar een livestream ga, dan kan ik hier zo, uh, dan zit ik nu zeg maar in de uh, YouTube-studio en daar kan ik hier een aantal dingen doen. Het belangrijkste eigenlijk voor nu is dat je ook hier een stream key hebt. En die moet je dus kopiëren. En vervolgens plakken in, uh, in OBS. Dus ik ga hem nu even weergeven. En als het goed is, is hij nog hetzelfde, want ik heb hem niet veranderd. Dan gaat dat goed. Uh, vervolgens uh, is het, uh, de wedstrijd gaat beginnen. Hè? Dus uh, je bent nu wat verder, je hebt het allemaal opgezet. De camera staat aan. Um, en je bent er klaar voor om uh, de wedstrijd te gaan livestreamen, dan in OBS um, druk je op stream starten. Je kan ook nog voor kiezen om de opname te starten. Dat betekent dat die, uh, de, hetgeen wat je toont, dat hij die, die ook op je harde schijf opslaat. Maar ik kies nu even voor stream starten. Dan is het zo vervolgens dat hij nu het signaal gaat doorgeven. Nou, er zijn een aantal dingen daarvoor belangrijk. Je ziet hieronder in beeld staan kbs per seconde en dat betekent eigenlijk hoeveel data die doorstuurt naar YouTube. Dus welke kwaliteit uh, van livestream je laat zien. En hier kan je mee spelen en dat is afhankelijk echt van de internetsnelheid die je op ja, dat moment hebt. Um, hier bij DVS hebben wij een hele goede wifi verbinding. en We hebben zelfs een vaste internetlijn, dus we hebben echt goede wifi. Um, maar het kan zo zijn dat je ergens een uitwedstrijd doet uh, en dat je uh, geen wifi hebt. En dat je het bijvoorbeeld met een 4G hotspot van je telefoon moet doen. Re uh, dat gaat eigenlijk steeds vaker gewoon goed. Hè, en ook helemaal met de uh, komst van 5G ben ik daar wel positief over. Um, maar dat betekent uh, dat je eventueel je KB per seconde of je je kb's per seconde wat lager moet zetten. Nou heb ik daarmee geëxperimenteerd en voor ons is de ondergrens is een beetje zo 2500 kb uh, per seconde. Nou dat kan je dus ook bij uitvoer kan je dat uh, in de gaten houden. Voor thuiswedstrijden zet ik hem op 5000 en voor uitwedstrijden als ik niet hele goede uh, wifi heb of uh, matige 4G dan zet ik hem op 2500. Als je dan een hele wedstrijd livestreamt, dan zit je altijd een beetje tussen de één of anderhalve gig... wat je een beetje aan data kwijt bent, om dat een beetje in gedachten te houden. Uh, vervolgens hebben we nu dus de stream gestart. En zoals ik nu laat zien, je kan dus ook dit aanpassen tijdens dat je aan het livestreamen bent. Dus stel dat je klachten krijgt van de stream stottert of het beeld is wazig... Uh, en je kan daar dan eventueel mee spelen om het te verbeteren. Vervolgens heeft YouTube erkend omdat we de stream hebben gekopieerd, dat er beelden binnenkomen en zie je hier een preview. Nou dat is leuk om te zien, dan weet je dat je er klaar voor bent uh, en uh, kan je eigenlijk op de knop drukken om live te gaan en dat is het signaal. Uh, als je hier op go live drukt, als ik dat nu zou doen, dan krijgen onze abonnees, onze YouTube abonnees, die krijgen te zien, hey DVS is live, We zien de titel in beeld, live DVS 33 Ermelo tegen Dovo en dat zorgt ervoor dat de eerste mensen gaan kijken. Uh, vervolgens heb je hier zo de chat die je ook kan uh, bijhouden uh, als de mensen reageren. Zodat je ook een beetje interactie krijgt met de kijkers. En er zijn nog wel meer dingen mogelijk. Bijvoorbeeld je kan nog een uh, delay toepassen. Uh, je kan YouTube uh, uh, ondertiteling zelf laten genereren. Um, je kan hem offline zetten als hij klaar is. Er is van alles nog uh, mogelijk. Maar YouTube staat nu in het uh, Engels. Maar als je gewoon je standaard YouTube in het Nederlands hebt, dan toont het ook allemaal netjes in het Nederlands. Even kijken, er zijn nog een aantal dingen die je kan zien. Uh, dit is een soort logboek waarbij die toont of de stream uh, goed zijn. Ik heb nu eigenlijk, uh, uh, nou hij zeg, zegt al eigenlijk dat uh, de instellingen hoger zijn dan aangeraden door YouTube. Maar um, nou, het is toch wel, ik merk duidelijk kwaliteitsverschil als de stream op 5000 uh, kilobyte per seconde staat. Uh, in de analytics kan ik ook nog even langs heen lopen. Ja, daar zie je dus hoeveel mensen er kijken, hoeveel er gechat ge wordt. Dat zijn allemaal leuke dingen om te zien. Uh, nou, wat ik eigenlijk altijd doe, wat een beetje een uh, best practice is, is dat op het moment dat ik uh, voordat we live gaan, dat zet ik eigenlijk altijd uh, in OBS zet ik al een kwartiertje, zet ik de stream live en heb ik uh, het uh, scherm voor live aanstaan. Je zal nu ook zien, er zit wat vertraging in, ik heb hem nu aangeklikt en dat zometeen hier het beeld verandert uh, en uh, dat daarin dus de kijkers de andere scène te zien krijgen. Um, nou, zo kan je eigenlijk als het ware als een soort regisseur achter de laptop zitten om uh, ja, de livestream te regelen. En ik merk en ik weet van mijn uh, collega's van DVS-TV dat het toch altijd het fijnst is als je met z'n tweeën of z'n drieën, drieën bent. Uh, eentje die de laptop uh, uh, in de gaten houdt en misschien tegelijkertijd commentaar geeft en gewoon een cameraman die kan filmen. Uh, dan zorg je er gewoon voor dat uh, er wat minder stress is en uh, kan je gewoon focussen op een goede livestream. Um, ik uh, st uh, stop de stream en dan zal uh, YouTube zometeen ook zeggen dat uh, de stream um, dat die geen signaal meer ontvangt. En dan kan je hem ook stoppen. Uh, maar ik hoef hem nu niet te stoppen, want ik heb hem nooit gestart. Um, nou, ik denk dat dat voor nu wel uh, de belangrijkste dingen zijn. Um, ja, dus OBS, Blackmagic, een uh, kastje, een verbinding tussen je uh, camera en je laptop... Uh, zorg voor uh, een goede camera, voor een goed statief, zodat je het uh, goed voor elkaar hebt, uh, uh, dat, dat zorgt gewoon voor een betere stream en uh, nou, daardoor hebben steeds meer mensen ook in deze gekke coronatijd de mogelijkheid om uh, toch uh, amateurvoetbal te kijken, toch een clubje te sporten. en uh, ik kan je uit ervaring zeggen dat het leuk is om te doen en dat het ook dankbaar is dat er heel veel mensen blij mee zijn, dus mocht je nou nog vragen of opmerkingen hebben, uh, je kunt me een mailtje sturen, dat uh, kan uh, naar maarten.swijnenburg uh, at dvs33.nl. Je kan ook gewoon even een berichtje sturen uh, via YouTube of uh, uh, eventueel uh, naar een van de mensen van social media. Dus als je op Twitter zit, dan komt het allemaal wel bij ons terecht. Dus uh, nou, heel veel succes en uh, wie weet tot ziens.